We hebben alles goed. Ja. Achter een Sanne. We gaan hier even kijken wat jullie ervoor gemaakt hebben. Uh, even wachten naar het commentaar. Tussendoor. Dank je. Thomas. Uh, als je hier naar kijkt, dan valt het op, goed is fout. Zoals je ziet. Ja? En je ziet ook dat de open vragen. Dat er heel veel fouten zitten, in heel veel dat die als fout aangegeven zit. Ik vind het leuk om het te Oké, okay, je vond het leuk om het juist in duurst te doen. Nou, kun je overleggen leer je ook heel veel van, dan dat je het alleen moet doen. Klopt. Daarom wat verder dan. Ja, het is meer wat hoe we zij het is de hele van Ja, ik heb, ja? Ja, ik vind schrijven tot vier nog altijd fijn Waarom? Uh, ja, ik weet het van type. Oké. ze hebben een grote toetsenbord nodig? Ja, ja, ik weet het niet. Ik ben het niet, ik Ja, sommigen vinden dat, dat kan. Dat kan ook gewenning zijn, hè. Ik heb nog niemand gehoord die wat zei, al oh, fijn, ik je mensen op een mobiel zitten <laughs> Had ik eigenlijk wel verwacht. Nee? Ja, jij ben je gezegd? Nee, je hebt niet. Liever oh. nee, ik dan een goede. Het is wel een goed initiatief om op via telefoon te werken, maar een stuk nog bij de tijd. Maar wat ik wel vind is dat als dat je met die open vragen zit, dat het dan wel heel moeilijk wordt om uh, nog na te kijken. Want dat is hetzelfde als met die, met die andere machines. Gewoon open vragen valt gewoon bijna niet te doen omdat de computer ze altijd fout telt. En ik zie het ook nog niet snel gebeuren dat een computer het een breder zicht heeft op zo'n antwoord. Nee. Misschien zit hier wel heel veel talent in de klas, die wat dat later gaan ontwikkelen. Past wel. Vaste wel, ik denk het wel.